Hi collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je laten zien hoe je nieuwsbrieven kan laten binnenlopen op een kanaal in Teams. Allereerst kies ik voor een team en wanneer die open is, zie ik aan de linkerkant de verschillende kanalen staan die in dit team aanwezig zijn. Als ik dan kies voor het kanaal Nieuwsbrieven en vervolgens rechtsbovenin naar de drie puntjes ga, kan ik kiezen voor E-mailadressen ophalen. Ik zie dan het e-mailadres dat gekoppeld is aan dit specifieke kanaal. Wanneer ik dat kopieer, kan ik mezelf aanmelden voor allerlei verschillende nieuwsbrieven. Zo'n nieuwsbrief komt dan binnenlopen alsof het een bericht is. Dat bericht is wel iets te groot, maar als ik dan klik op meer weergeven, zie ik vervolgens de hele boodschap. Als collega's dit dan lezen en er wat van vinden, kunnen ze vervolgens er ook op reageren alsof het een bericht is. En op deze manier kan het hele team op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Tot zover deze video over nieuwsbrieven in kanalen in Teams. Tot de volgende video!